Nou, Dames en heren, dit is gewoon het uitzicht vanuit Vinkenbaan 10, Het is toch gewoon prachtig. Groot huis, twee onder één kap, woonoppervlak ruim 170 vierkante meter en op een perceel van bijna 350 vierkante meter. Zes saapkames, ideaal voor dus eventueel samengestelde zinnen. Een aantal dingen ook gebeurd, nieuwe cv-leidingen, nieuwe elektra, nou alles om op te noemen. We gaan nu even naar de achtertuin en uh, deze is in 2015 helemaal onder handen genomen. Nou moet je kijken, ik loop hier even naar beneden en ik laat u alvast even een shot zien van de tuin. Nou prachtig hoor. Wat is er nog meer gebeurd? Het heeft zes slaapkamers um, en een dakkapel, twee aan voor- en achterzijde. En die zijn vernieuwd dit jaar. Dus te veel om op te noemen. Maar ik hou het nog even spannend. Bel mij voor een afspraak. Ik vond hem niet eens slecht, Thomas. Zelfs goed. Ja, ik dacht, beter kan ik er bijna.